Ja, Revital Tonic is een vorm van mesotherapie uh, die uh, ja, een, een, ja, een beetje een, een natural glow aan je gezicht kan geven. Ja. Ja, Revital Tonic gebruik ik niet zozeer echt in, op, in zijn eentje. Uh, ik gebruik het altijd in combinatie met andere middelen waarmee ik, ja, uh, ja, waarmee ik goede resultaten kan bereiken. Het belangrijk voordeel ervan is, is dat je een liftend effect of een licht-vetoplossend effect kan bereiken uh, ja, met een relatief laag risicoprofiel. En daarnaast is de prijs ook relatief betaalbaar. Het ja, nadeel is, is dat het licht is. Dat betekent niet dat je hele grote, grote verschillen daarin kan bereiken. Dat betekent dus dat is, dat is wel iets waar mensen zich moeten realiseren. Daarnaast is het altijd zo met dit soort middelen dat het soms, uh, uh, ja, dat het soms een wisselend resultaat kan geven. Nou, ik gebruik deze middelen, dus de mesotherapie gebruik ik niet zo vaak meer. De indicatie heeft zich eigenlijk wat versmalt. Dus, uh, waarom, omdat er nu andere producten zijn die, zich, ja, die wat beter resultaat geven. Um, je gebruikt het met name voor waarin je voor... Uh, uh, producten of middelen die een, een, een liftend effect uh, wil bereiken of waarmee je een vetoplossend effect mee kan bereiken.